Leuk dat je weer kijkt. Deze video gaat over emotie en eerlijkheid. Waarom zijn emoties en eerlijkheid nou belangrijk als het gaat om je zichtbaar maken? Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Wij mensen uh, kunnen geraakt worden door andere mensen. Door gewoon jezelf te zijn uh, met, met, met alles wat er is. Ben je echt? Ben je puur? En dat raakt mensen. Um, en als je gewoon eerlijk vertelt over nou ja, waar je, waar je mee bezig bent, of wat je moeilijk vindt, of waar je goed in bent, dan, dan heeft dat effect op de ander. Het is ook niet voor niks dat storytelling, uh, verhalen vertellen, uh, zo goed voor je bedrijf kan werken. Dus ik weet niet wat jouw ondernemersverhaal is. Ik weet niet of je mijn ondernemersverhaal kent. Maar ooit was ik gewoon juf. Ik stond voor de klas, dat was mijn baan. En uiteindelijk was ik daar niet gelukkig in. En na 15 jaar heb ik ontslag genomen met als resultaat dat ik uiteindelijk mijn bedrijf ben begonnen. Dus ja, ik had een bedrijf, ik had helemaal geen idee wat marketing was, communicatie. Uh, ik wist niet eens waar ik moest beginnen. Goed, dat is allemaal in een, in een goed gekomen door de juiste vragen te stellen. En ook door je kwetsbaar op te stellen, gewoon ook te zeggen van ja, joh, ik weet het niet, ik doe maar wat. En op die manier uh, hulp te ontvangen. En ook gewoon eerlijk te zijn naar jezelf over alles wat je nog niet kan en graag zou willen leren. Dan kom je namelijk heel ver. Zo heb ik vorig jaar uh, voor het eerst video's opgenomen. Uh, niet echt met een duidelijk uh, begin en eind. Ik vond het ook super spannend, maar het was voor mij heel belangrijk om gewoon te beginnen. En ik merk ook dat mijn volgers en fans die al lange tijd bij mij zijn, die dat ook nog allemaal heel goed weten, ook weer extra trots en extra blij zijn met het succes dat ik nu heb. En deze video nogmaals gaat niet over mij, maar dat kan jij dus ook. Dus neem je volgers mee, vertel je verhaal, wees eerlijk. En vergeet niet dat eh, gewoon door jezelf te zijn, door echt te zijn, dat is juist jouw kracht. Heel veel succes met het werken aan jouw zichtbaarheid. Jij kan het ook. Het is een kwestie van jezelf zijn en jezelf serieus nemen. Maar ook weer niet te serieus. Wil je vaker updates? Volg me dan op Facebook of Instagram of stuur een connectieverzoek op LinkedIn. Zie je daar!